Dit is onze drone. We gaan proberen om onze eerste testvlucht te maken. We staan hier buiten bij de HU. Daar ergens werken wij. Gerard is nu verbinding aan het maken met de AR telefoon, de ouderwetse iPhone 4. Ja precies, de AR. Hij heeft de AR drone. Oké, open de app. Ik ga de app openen. Dan gaan we kijken wat er gebeurt met de drone. Helemaal Good. niks! Hey hallo, maar ik heb langzaam een telefoon. Ik heb nog een halve telefoon vol. Mijn ding is mee, er mee. Even kijken. Dan ga je met je oude iPhone. Ja, klopt. Nou, het werkt dus niet met Gerards oude iPhone. Dus <laughs> we hebben even geschakeld. Dit wordt op zijn iPhone opgenomen. Ja. Mijn uh, telefoon is verbonden met de drone. Dit is niet te zien uh, in de zon volgens mij. Maar ik zie hier ja. op mijn scherm wat de drone ziet en ik ga nu op het knopje take-off drukken en dat, ik heb geen idee trouwens hoe we moeten landen nee maar dat zien we straks wel weer alweer. we off. hebben nog een drone oh ja oh my god weet je ook wel hoe je moet besturen Don? Ja, dit is omhoog, <laughs> dit is omhoog. Ik ben aan het filmen, hè? ik let niet op mijn eigen veiligheid, dus als jij dat even doet. Wow, wow, wow. Waar is hij? Oh, daar! Ik zie hem niet. Ik even op landen drukken, dat is een beeld. Hey! En hoe was dat? Ja. Vaag, ik weet niet op welk knopje ik moet drukken om dat ik iets te laten doen. Misschien gaan we de handleiding even lezen. Is goed. Okay, we ja. hebben net, uh, hij loopt? Ja. We hebben net nog een proefluchtje gemaakt en we hebben een beetje in de gaten hoe je hem kan sturen. Ja. We gaan eens dus even kijken of het lukt om een rondje te vliegen, maar 100% onder controle heb ik hem nog niet. Nee, maar misschien kun je vertellen wat het. Uh, hoe stijg je op? Dat is één druk op de knop. Met welke knop was dat? Ja, dat is hier onder een knop. Oké. Okay. Ik kan de hoogte instellen ja. met mijn rechter joystick. Ja omhoog of omlaag ja. of om zijn as draaien en met de linker joystick kan ik hem een kant op laten vliegen als ik ook de smartphone kantel dus nu vliegt hij recht naar voren ja. of hij vliegt naar achteren oh ja. nou komt hij op mij af <laughs> kan ik ook nog tegelijkertijd draaien? ik weet het niet een beetje, hij snapt er niet helemaal. Ja, hij ziet er al stabieler uit. Oké, okay, nou we gaan. Gaan we weer uh, landen? <lacht> <lacht> Goed. Je hebt je vliegenbuffet nog niet gehaald, jongen. Ja, ik doe mijn best. <lacht> Ik kan hem opzij laten kantelen, zie je? Dat? Ja. Cool, hè? Kijk hoe hoog die kan. Ja. Dat ja, was het, op. Hoog. Hij blijft hangen op, uh, ik denk, 4 meter. Ja. Dat zou hoog moeten. We gaan hem laag. En ik druk weer op de knop landen. Nou, volgens mij hebben we aardig de eerste vaardigheden onder controle. De drone die luistert aardig naar wat we willen dat hij doet. Volgens mij een succesvolle eerste vlucht. En laten we de vervolgens gaan kijken wat we hier nou mee kunnen in het onderwijs.